Beste vrienden, we zitten nog allemaal geplaagd door het coronavirus in ons kot. En uh, wat doe je dan samen koken? Hè? En wij dachten bij de lijst, we gaan de mensen inspireren in wat eenvoudige, simpele, lekkere gerechtjes. Zelf zit ik thuis met drie dochters en als ik aan iedere vraag, wat willen jullie eten? Dan moet ik zeggen dat comfortfood toch nog wel heel hoog uh, op de lijst staat. Dus ik dacht, ik maak gewoon het. Voor mij althans het ultieme comfortfood en dat zijn balkjes in tomatensaus op mijn eigen manier. Ik maak mijn tomatensaus in de oven. Heel simpel, gemakkelijk, maar dat zorgt ervoor dat die lekker zoet wordt. Dus wat hebben we nodig? Een ovenschaal. Tomaten. En ik gebruik daarvoor trostomaten. En uw tomaten, die tomaten snijden gewoon in vier en je legt die erop. Wat ga ik daar nog bij doen? Twee shallotjes. Ook gewoon grof gesneden. Dat gaat er ook bij. Eén of twee teentjes look, kies je zelf. Zo. En dan een beetje een geheim ingrediënt voor een lekkere tomatensaus vind ik is een venkel. want die venkel mocht je alles gebruiken. Hè. Zowel het loof als de venkel op zich. Ook gewoon in grove stukken. Dan gaan we dan natuurlijk nog kruiden. Daar mogen zo wat grote takken rozemarijn op van boven, een beetje tijm, grof zout, peper, mogen je ook zelf kiezen. Ik gebruik meestal wat zwarte peper van de molen. En dan, ontbeer ik natuurlijk voor een lekkere tomatensaus, is olijfolie. Nee, dat is prachtig. Ik ga deze, die schaal in de oven schuiven. 180 graden, uh, ongeveer een half uurtje. Uh, die tomaten die gaan plat worden, die groentjes die gaan gaar worden. We gaan dat door een zeef duwen en dan hebben we gewoon de perfecte tomatensaus. Nu natuurlijk onze balkjes Ik gebruik meestal uh, runst, varkensgehakt en mengeling. Ik doe daarbij uh, van die Italiaanse kruiden omdat dat toch zo'n beetje een zuiders een toets geeft. En dat mag wel aan dat gerechtje. Ik ga daarbij ook wat pijnbompieten doen. Ik heb die al een beetje gegrild. Terug een beetje olijfolie erbij. En dan gaan we balkjes rollen. Hè. Gewoon een pan op het vuur. Olijfolie of boter erin. Dat warm laten worden. En die balken die gaan we simpelweg bakken. Hè. Als voilà, je Zo moet dat zijn, zie. Dit is het geheime. Dat is de jus van die tomaten, van die venkel, van die uien. Dat we eigenlijk gaan door een zeef duwen om een lekkere tomatensaus te krijgen. En dan persen we eigenlijk met die in een soeplepel. En deze is echt de beste tomatencourier dat je kunt hebben. Hè. Onze balkjes, Het is natuurlijk nog altijd balkes in tomatensaus. Dus die gaan we erin doen. Hè. En dan, het geheim van elke uh, Italiaanse mama, om uw pasta natuurlijk de meeste smaak te geven, moet je die daar ook in doen, in die saus. Als dat geen comfort food is, dan weet ik het niet. Hè. Dan, als afwerking, als smaakmaker, ga ik daar nog zo'n beetje verse basilicum bij snipperen. Ga ik er ook bij doen. Wat ik daar ook bij doe, de meeste mensen gaan nu parmesan gebruiken. Maar ik gebruik van die Vintage Cheddar. Dat is heel lekker, dat smelt daar mooi onder. Voilà, en dan ga ik dat serveren op een mooie schaal. Want het is niet omdat we thuis vastzitten, dat we onze eigen niet mogen soigneren, natuurlijk. Die, die tomatenzout, die ziet niet super rood, hè, maar die ziet gewoon vol smaak. En dan ga ik dat afwerken met een lekkere kaascreme. Bovenaan, voilà, en dan hebben we het perfecte comfortfood gericht. Dat is mijn versie van balletjes in tomatensaus. Ik ben benieuwd naar jullie versie. Keep safe en zorg goed voor elkaar. Salut!